Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Mensen zijn geboren om vrij te zijn. Dat is een geschenk van God. De vraag is, ben je bereid om alles te doen wat nodig is om vrij te zijn? Of wil je de rest van je leven op het punt blijven waar je nu bent? Om vrij te willen zijn, begin je als eerste te doen wat God van je vraagt, stap voor stap. Uiteindelijk zal dit je helpen om uit de dal te klimmen. In 2 Timotheus 4 vers 5 zegt Paulus aan Timotheus om rustig, kalm en standvastig te zijn en de taken van zijn bediening moet blijven uitvoeren. Dat is een goed advies voor ons allemaal. In plaats van ons te laten beheersen door onze emoties als we met problemen te maken krijgen, moeten we kalmeren en ons focussen op God en datgene blijven doen waar Hij ons voor geroepen heeft. Als je boos over iets bent, probeer dan dit om te zetten om iets goeds te doen. Laat het niet je leven negatief beïnvloeden. Overwin het kwade en de boosheid door te bidden voor diegenen die je gekwetst en misbruikt hebben. Pak je gevoelens van zelfzucht aan door iets goeds te doen voor iemand anders. Wanneer de vijand probeert je emoties aan te wakkeren, kom dan tot rust. En doe waarvoor God je heeft geroepen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heilige Geest